hartelijk welkom uh, bij het college duitsland en europa uh, we zijn inmiddels in week 6 uh, 2 beland uh, en geheel onverwacht uh, moeten we dit college online uh, houden en ik heb besloten die uitdaging maar meteen uh, aan te gaan we gaan het vandaag uh, hebben over opnieuw natuurlijk over de deutsche vragen daar zijn we al heel lang mee bezig maar dan uh, specifiek uh, gericht op angela merkel uh, angela merkel is inmiddels 15 jaar aan de macht en uh, zij heeft natuurlijk toch een heel belangrijke stempel gedrukt op de Duitse politiek in de afgelopen 15 jaar. En het is interessant eigenlijk om, in, om haar leven en haar kanselierschap in te passen in die hele Duitse kwestie. We gaan nog heel even terug naar wat ook alweer die Duitse kwestie was. Weten jullie het nog? Jawel. Welk Duitsland past in welke Europa? Dat is de eerste variant. En de andere variant is Binnen welke grenzen is het mogelijk om eenheid in vrijheid te creëren? Dat gaat natuurlijk heel sterk over de vraag hoe, of het mogelijk is om een, democratie, een democratisch bestel in Duitsland te realiseren. Daar zijn nogal wat momenten geweest dat dat niet gelukt is, maar uiteindelijk kunnen we nu natuurlijk zeggen dat de Bondsrepubliek sinds 1949 voor veel mensen, ja je zou bijna zeggen, een modeldemocratie geworden is. En daar speelt mevrouw Merkel een heel belangrijke rol in. Ik wil heel eventjes ingaan op de actualiteit. De reden dat wij hier staan is natuurlijk de corona. Virus-epidemie die uh, uh, om zich heen uh, slaat. En we hebben gezien dat Angela Merkel eigenlijk heel kenmerkend voor haar laat reageert op die crisis. Uh, dat doet ze eigenlijk uh, bij elke crisis. Laat ze in het begin toch weinig van zich horen. En daarna is ze voortdurend in beeld. Uh, interessant is dat ze uh, dat eigenlijk ook doet op basis van kennis van experts, uh, zij heeft ook heel nadrukkelijk uitgelegd dat, die, dat wat wij nodig hebben in deze crisis is tijd. Uh, we moeten zoveel mogelijk tijd winnen zodat de crisis niet al te snel uh, toeslaat, zodat de medici ook zieke mensen echt kunnen blijven behandelen. En wat ook opvalt, uh, ze gaat zeker af op experts, maar vaak ook op experts die het ergste uh, voorspellen. In dit geval heeft zij zelf gezegd uh, gisteren dat uh, uh, zo'n 60 uh, miljoen Duitsers, nou ja er zijn er 80 miljoen, dat er zo'n 60 miljoen Duitsers in aanraking komen met het virus en dat is een uitspraak van de directeur van het Roland Koch Instituut. En uh, zij zet dus hoog in. Dat deed ze eerder ook al uh, toen de kerncentrale in Fukushima in Japan uh, in de problemen kwam. Toen heeft ze meteen uh, aangekondigd dat de Duitse kerncentrales moesten worden gesloten. En dat zie je dus nu ook weer. Dat is toch een beetje een risicomijdend uh, gedrag wat zij uh, uh, vertoont. Um, wat gaan we vandaag doen? We gaan, uh, ik ga eerst in op het leven van Angela Merkel. Uh, en uh, op haar, zeg maar, haar politieke stijl uh, ook. En dan gaan we zeker toch ook uh, de literatuur uh, bespreken. En uh, dan hoop ik dat we zeg maar, die twee kwesties, hoe, hoe kunnen we de politiek van Angela Merkel interpreteren, en de Duitse kwestie, de Duitse vragen, uh, goed hebben samengebracht om dan uh, volgende week te, twee slotcolleges nog uh, te kunnen geven. Uh, het is natuurlijk heel duidelijk dat uh, Merkel zich uh, in een uh, mannenwereld uh, uh, begeven heeft. Eigenlijk al haar hele leven. Ze, ze heeft natuurkunde gestudeerd. Uh, uh, ze heeft daarna uh, op een natuurwetenschappelijk instituut gewerkt. Uh, maar natuurlijk ook in de politiek begaf ze zich uh, nadrukkelijk in een mannenwereld. En uh, dat is denk ik toch wel heel erg van belang om... Haar politiek te begrijpen, maar ook om haar te interpreteren. En uh, daarom wil ik heel even ingaan op een boek wat deze week uh, verschenen is. Wij zijn Angela. Geschreven door een heleboel, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik even niet precies weet, maar een stuk of acht vrouwelijke Nederlandse auteurs. die allemaal. Uh, uh, ...vanuit hun eigen invalshoek over uh, Merkel uh, schrijven. Heel interessant uh, ook aan te raden. Het gaat ook over de stijl van Merkel, over de manier waarop ze zich aankleedt. Uh, uh, en uh, ik denk toch ook wel de, de wijze waarop zij vrouwen naar voren heeft geschoven. Dan denken we bijvoorbeeld even aan uh, de voorzitter van de Europese Commissie, uh, Ursula uh, von der Leyen. Uh, wat van Merkel natuurlijk ook absoluut heel interessant is en dat kunnen we misschien ook eventjes op de slide uh, zien, uh, is dat zij toch op uh, diverse levens uh, gehad heeft. Uh, uh, heel bekend is uh, een toespraak van Fritz Stern, uh, The Five Germanies I Have Known. Die, dat is een toespraak die hij hield na de val van de muur. Hij kende nog uh, het Duitsland van het keizerrijk. Uh, maar kende natuurlijk daarna ook alle van de Weimar Republiek, uh, van de Nazi-tijd, de DDR-bondsrepubliek en natuurlijk de periode na de val van de muur. Nou, uh, Merkel heeft uh, denk ik wel uh, zeven levens gehad. Uh, misschien aardig om dat even op de slide uh, te bekijken. Uh, natuurlijk, ze is trouwens uh, uh, interessant geboren in Hamburg, uh, uh, dus dat heeft ook altijd in haar paspoort gestaan, maar natuurlijk opgegroeid in de DDR. Uh, en na de val van de muur, uh, opgenomen in de CDU, als een, ja, dat noemt men quer einsteiger. Iemand die van buiten eigenlijk uh, uh, in de CDU uh, gekomen is en daarmee ook de pas afgesneden heeft van nogal wat uh, mannen uh, die eigenlijk zelf dachten ooit uh, kanselier uh, uh, te worden. Uh, en uh, natuurlijk vanaf 2005 kanselier nagaan 15 jaar geleden is een lange tijd de iphone uh, was nog niet uitgevonden die was pas in 2007 uitgevonden uh, uh, van een uh, grote coalitie uh, waar ze in het begin nou niet makkelijk binnenkwam uh, maar uh, toch bijvoorbeeld onder andere het verdrag van lissabon heeft uh, uh, samengesteld of gesmeed een belangrijke rol in uh, gespeeld heeft. Natuurlijk niet alleen, maar uh, met andere regeringsleiders Maar daar heeft zij natuurlijk wel een belangrijke rol in gespeeld. Maar haar leven als kanselier veranderde natuurlijk nadrukkelijk. Bij de kredietcrisis die uitbrak in 2008, 2009. Maar het hoogtepunt natuurlijk was toen de Griekenlandcrisis uh, ontstond in 2010. De Oekraïnecrisis in 2014. Uh, waarbij voor het eerst een land, Rusland, uh, de, de, de, de huidige grenzen niet bleek te respecteren. En zomaar de Krim uh, innam en ook nog ervoor zorgde dat er in Oost-Oekraïne een hoop uh, ja, problemen uh, kwamen. En dan hebben we natuurlijk in 2015 de vluchtelingencrisis en in 2016 uh, de, het referendum over de brexit en de verkiezing van Donald Trump. Waardoor Merkel zich in die afgelopen 15 jaar steeds opnieuw in nieuwe posities uh, bevond en zich steeds opnieuw moest wenden en keren eigenlijk om de positie van Duitsland in Europa en in de wereld uh, zo te houden dat de invloed van Duitsland uh, goed bleef. Um, en ik ga heel eventjes in op die zeven uh, levens. Zoals ik al gezegd heb, uh, ze is geboren in Hamburg. Haar vader was dominee. En uh, haar vader uh, studeerde in Hamburg en besloot naar de DDR te gaan. Eigenlijk omdat als uh, gelovige theoloog, de, dominee. Hij graag wilde naar de plek daar waar de nood het hoogst was, uh, daar waar hij nog echt wat uh, kon doen. Maar Horst Kastner, zo heette hij, uh, uh, was ook een nou, bevlogen communist kan je zeggen en heeft dus ook uh, in uh, de DDR een belangrijke rol uh, gespeeld. Hij had een opleidingsinstituut voor uh, dominees. Uh, dus alle dominees in die in de DDR werkten, waren ooit bij hem in Templin uh, langs geweest. En hij had dus een vrij centrale rol, juist in de DDR. Hoewel de kerk het natuurlijk erg moeilijk had in het communistische Duitsland. Ze is in Leipzig natuurkunde gaan studeren en werkte daarna vrij lang aan het... Uh, Centraal Instituut voor Fysicalische Chemie uh, in Berlijn. Uh, en interessant is dat ze uh, nou, de eerste 35 jaar dus uh, uh, in de DDR heeft geleefd. En in die periode toch best wel wat werkervaring heeft opgedaan. Ook lezingen gegeven heeft in het buitenland. Ze is bijvoorbeeld ook voor haar werk, heeft ze samengewerkt met Oostenrijkse natuurwetenschappers. Ze is ook in West-Duitsland geweest omdat ze familie had uh, daar. En uh, die ervaring heeft ze natuurlijk mee kunnen nemen als natuurwetenschapper. Uh, en, en, en die heeft ze mee kunnen nemen na de val van de muur. En ze was bovendien jong genoeg om nog eens een goede carrière switch uh, te maken op haar 35e. Voorwaarde voor een politieke carrière was natuurlijk dat je niet politiek besmet was. En als natuurwetenschapper was dat nu net het geval. Uh, zij had zich natuurlijk niet als natuurwetenschapper uitgebreid over het DDR stil systeem hoeven uitspreken en ze heeft zich ook uiteindelijk niet met stasi of dat soort zaken ingelaten. Ze was wel lid van de FTJ, maar ja dat waren heel veel, uh, dat was eigenlijk iedereen in de DDR en dat was nou niet iets waar je haar op kon uh, pakken. Um, na de val van de muur is haar leven natuurlijk enorm veranderd. In uh, november uh, 89 uh, sloot zij zich aan bij uh, een van de burgerrechtenbewegingen, democratische afbroeg en uh, ging daar zeg maar de PR doen, het woordvoerderschap. En dat werd al snel uh, omgezet in een woordvoerderschap voor de eerste uh, premier van vrijgekozen premier van de DDR, Lothar de Miesière, uh, waar zij uh, stelvertretende regeringsprekerin werd uh, in 1990. En in die hoedanigheid trouwens best veel ervaring opdeed, onder andere bijvoorbeeld bij de 2 plus 4 onderhandelingen over de nieuwe status van de Bondsrepubliek en de DDR, waar zij als woordvoerder van de MCR mee naar Moskou uh, afreisde. Helmoet Kool had mensen uit de DDR nodig die, politiek, die, de, die, de, die de, zeg maar de nieuwe deelstaten politiek konden vertegenwoordigen. En Angela Merkel was zo iemand. Ze was wat schuchter. Uh, ze kwam uh, zelfs niet heel hip gekleed. Uh, maar ze was duidelijk iemand die de CDU kon gebruiken. Dus ze was al heel snel ook minister voor vrouwen en jeugd. Van 1991 tot 1994. Waar ze heel veel toespraken ook in Oost-Duitsland hield... Uh, bijvoorbeeld over de vraag of het mogelijk was om een gelukkig leven te leiden in een systeem of in een land dat uh, politiek gezien niet zo gelukkig uh, uitgevallen was. Uh, en daar had zij heel duidelijke meningen over. Ja, ja dat kan. Je kan mooie jeugdherinneringen hebben uh, in, uh, van het leven in een land dat verder natuurlijk een, ja, ook wel een onrechtsstaat uh, genoemd werd. Toen nog niet, maar dat was wel waar het... Uh, Overging. 1994 tot 1998 werd ze minister voor Milieu en daar heeft zij ook veel internationale ervaring opgedaan. Onder andere bij het eh, tot komen van het Kyoto-protocol, eh, voor eh, zeg maar internationale afspraken voor milieu, eh, voorloper van eh, de akkoorden van eh, Parijs. Eh, maar ze heeft ook eh, ervaring opgedaan met eh, demonstranten tegen kernenergie. In Gorleben bijvoorbeeld. En die periode is denk ik vrij belangrijk uh, voor haar uh, geweest. Toen was ze als vrouw plotseling toch heel interessant om een belangrijke posten in uh, uh, de CDU uh, aan te nemen. Die had ze trouwens al, want ze zat al in het bestuur van de CDU. Maar ze was nog geen secretaris-generaal bijvoorbeeld. En dat werd ze in 1998. En al heel snel in 2000 werd ze partijvoorzitter. Uh, positie die ze tot twee jaar geleden heeft uh, gehouden. In 2002 werd ze oppositieleider en in 2005 uh, werd zij uh, kanselier. En vanaf dat moment had ze natuurlijk een heel ander leven. Uh, een, eigenlijk een hele uh, nieuwe positie. Ze had een moeizame start in, uh, in 2005. Uh, er werd vaak geschreven dat ze het eigenlijk niet kon, dat ze niet geen economische kennis had. Uh, ze was natuurlijk een natuurwetenschapper, dochter van een dominee, afkomstig uit de DDR. Ze kwam niet uit het katholieke Rijnland uh, en dus zou ze eigenlijk geen ideale kanselierskandidaat geweest zijn voor de CDU. En ze had natuurlijk nogal wat concurrenten in de CDU die haar eigenlijk het licht in de ogen niet gunden, omdat ze dachten dat ze het misschien zelf beter hadden kunnen doen. En toch, in die periode, waar nogal veel op het spel stond, eh, omdat eh, in een referendum in Nederland en Frankrijk eh, de Europese Grondwet was afgekeurd, eh, heeft eh, mevrouw Merkel een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het eh, verdrag van Maastricht. En kreeg ze ook de bijnaam Miss Europe. Eh, interessant dat ze die bijnaam kreeg, want niet veel later, als de kredietcrisis uitbreekt, uh, ...blijkt dat Merkel voortdurend treuzelt en eigenlijk helemaal niet zo happig is om te komen tot nieuwe oplossingen. Uh, waardoor ze uh, een hele nieuwe bijnaam krijgt, namelijk Madam No. Uh, degene die voortdurend nee zegt en die niet wil luisteren naar de oplossingen van Sarkozy of Gordon Brown, de Britse premier op dat moment. Uh, en toch uiteindelijk in 2010 laat ze zich overhalen om uh, te komen tot de redding van Griekenland... Uh, en uh, in, in mei 2010 komt er een reddingsfonds onder zeer strenge voorwaarden. Griekenland moet strak bezuinigen, uh, maar uiteindelijk komt dat fonds er wel. Uh, en daar speelt uh, Merkel natuurlijk een, uh, heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. En daar komt dan de term vandaan eigenlijk dat Duitsland me, vaak optreedt als een weigerachtige hegemon. In die zin dat Duitsland liever niet in het centrum van de macht staat. Maar als het nu eenmaal moet, wordt Duitsland, ge, ja, soms, soms zonder hetzelfde willen, gecatapulteerd uh, in het centrum van de macht. En dat is natuurlijk gebeurd in mei 2010, toen dat reddingsfonds ontstond onder Duitse voorwaarden en Griekenland eigenlijk niets anders kon doen dan luisteren naar uh, de, de strenge Duitse uh, minister van Financiën, Wolfgang Schäuble. Uh, ...die uh, daar natuurlijk uh, hele duidelijke eisen had uh, neergelegd. Die kredietcrisis die bleef maar doorsluimen eigenlijk. Uh, en zelfs uh, nog tot in 2015 uh, bleef dat een groot probleem. Maar ondertussen ontwikkelde er zich in uh, Oost-Europa een ander probleem. Namelijk, de Oekra o o o Oekraïne was heel duidelijk op een soort tweesprong... Aan de ene kant waren er veel mensen in Oekraïne die, die zochten eigenlijk aansluiting bij de EU. Aan de andere kant waren er veel mensen die zochten aansluiting bij Rusland. En dat leidde tot een hele heftige crisis, uh, de Maidan-crisis uh, uh, in 2013 al, uh, met veel demonstraties. Uh, maar dat leidde uiteindelijk in 2014 tot het verschijnen van een aantal uh, onduidelijke groene kikvorsmannen op de krim uh, en die plotseling uh, bleken eigenlijk Russische soldaten te zijn uh, die uh, dat de krim uh, zonder al te veel schermutselingen uh, konden innemen. Dat was natuurlijk in Duitse ogen een duidelijk uh, signaal, uh, eigenlijk een, een enorme schok moet je rustig, kun je rustig zeggen, omdat voor het eerst het volkenrecht uh, ...zwaar geschonden werd uh, en uh, door uh, het verleggen van grenzen zou je kunnen stellen. En uh, voor het eerst uh, er een land was die de orde van na 1989 uh, zomaar uh, uh, wist te bedreigen en uh, daar een, een nieuwe grens uh, voor in de plaats uh, stelde. Uh, Duitsland had een moeilijke positie eigenlijk, maar uh, in, in dat geval, want Duitsland heeft ook economische belangen uh, met Rusland die heel groot zijn. Bovendien importeert Duitsland gas uh, uit Rusland, uh, maar Duitsland kon dat natuurlijk niet over zijn hart verkrijgen en uh, kon eigenlijk niet anders dan sancties uh, afkondigen. Dan hebben we een, een volgend moment, wat eigenlijk heel erg belangrijk is, dat is de zomer van uh, 2015 uh, als uh, er plotseling een nou ja, eigenlijk niet zo plotseling want men kon dat voorzien maar voor veel mensen wel plotseling een hele grote stroom vluchtelingen uh, richting uh, europa uh, trekt en eigenlijk allemaal ook naar duitsland wil en, uh, merkel uh, heeft begin september een aantal opties, uh, maar een van de opties is natuurlijk zorgen dat de vluchtelingen Duitsland niet binnenkomen met M.E. en waterkanonnen ze tegenhouden. Uh, die beelden wilde Merkel duidelijk voorkomen en uiteindelijk heeft ze er dus voor gekozen om die vluchtelingen uh, binnen te laten, waardoor zij een soort verpersoonlijking van de welkomenscultuur werd. En haar woorden, weer schaffen das, haar vaak, uh, nou ja, zelf zijn aangevreven. Ook in Nederland was er veel kritiek uh, op de manier waarop ze deze oplossing gezocht heeft. Uh, ik moet wel zeggen dat zij in de loop van de jaren natuurlijk heel veel gedaan heeft om te voorkomen dat er ooit weer zo'n nieuwe stroomvluchtelingen uh, tot stand zou komen. Tot op de dag van vandaag, waar ze nu natuurlijk weer heel actief is. Nu bleek dat er uit Turkije toch weer vrij veel uh, vluchtelingen uh, richting de Griekse grens uh, kwamen. En tot slot eigenlijk de laatste grote omslag. En dat is echt een hele grote omslag voor Duitsland. Is 2016. Als blijkt dat 2016 dat... Groot-Brittannië kiest om uit de EU te gaan en Amerika kiest voor Donald Trump uh, twee uh, keuzes die duidelijk ingaan tegen zeg maar, het internationale bestel waar Duitsland zo voor staat. Multilateralisme, internationale samenwerking, uh, vaak, uh, graag in internationale verbanden tot besluiten komen zoals uh, bijvoorbeeld in de EU of in de NAVO, in de VN, al die internationale verbanden waar Duitsland uh, zo voor staat. En waar, zoals blijkt natuurlijk, Donald Trump eigenlijk vaak niet zo heel veel uh, mee heeft. Een laatste schok. Stond op de slide, dus die ga ik dan toch ook nog maar even noemen. Is de, de moeizame Frans-Duitse relatie die vooral in 2019, vorig jaar, uh, tot een kookpunt bleek te komen. Omdat Sarkozy een aantal uh, uh, voorstellen van, deed die compleet niet in lijn waren met de Duitse politiek. En daar kom ik uh, later op terug als we de literatuur uh, uh, bespreken. Um, en die literatuur die kunnen we eigenlijk uh, nu zo wel uh, even gaan bespreken. Maar ik wil eerst uh, nou ja, terugkomen op de rol van Merkel op het wereldtoneel. Uh, eigenlijk zie je dat zij heel vaak uh, op zoek is naar uh, ordeningsprocessen. als dus manieren om de chaos uh, te ordenen op basis van kennis van experts dus zij laat zich vaak heel goed uh, informeren en uh, dat ze die ordeningsprocessen zeg maar institutioneel probeert in te zetten dat is natuurlijk de manier waarop het bij de kredietcrisis is gegaan We proberen een reddingsfonds in te stellen maar ook in de eu uh, nieuwe maatregelen te nemen om uh, de begroting van de eurolanden op orde te krijgen. Uh, uh, en uh, natuurlijk ook te streven naar een bankenunie. Dat is nog lang niet gelukt. Maar uh, uh, die, die euroruimte eigenlijk institutioneel te versterken. volgens de regels uh, van uh, uh, de Europese Unie en het verdrag van Lissabon. Dus zeg maar binnen de regels van dat verdrag institutioneel uh, die euro te versterken en als dat niet binnen de regels kan, zoals bijvoorbeeld het reddingsfonds het geval is, dan moet daar een andere juridische constructie uh, gevonden worden. De Europese verdragen zijn voor Merkel daar heel erg belangrijk. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de uh, vluchtelingencrisis. Dat heeft ze ook proberen te regelen Binnen die Europese verdragen, zij heeft natuurlijk het verdrag van Schengen, uh, heeft zij uh, hoog uh, willen houden. En uh, zij heeft, dat is dan de andere kant uh, natuurlijk, de Dublin-akkoorden uh, duidelijk van ingezien dat hij eigenlijk al jaren niet, dat daar niet meer aan vastgehouden werd. En dat er dus eigenlijk nieuwe regelingen moesten komen voor die akkoorden uh, en uh, nou, dat is uiteindelijk nooit gelukt. Dus waar zij sinds 2015 naar streeft, is naar een nieuwe Europese regeling, maar daar is zoveel oneenigheid over. Hongarije, Polen uh, willen absoluut uh, niet meewerken, uh, uh, waardoor uh, dat eigenlijk uh, uh, kansloos lijkt. En wat ze nu doet in de huidige tijd. Is proberen al die internationale akkoorden en internationale verdragen en internationale instanties zoals EU en NAVO uh, hoog te houden in een tijdperk waarin een aantal krachten uh, zijn uh, die niet zoveel hebben met die internationale clubs. En dan hebben we het natuurlijk vooral over Donald Trump, maar ook uh, over Poetin. Uh, Erdogan weten we ook niet helemaal of hij er nou zoveel mee op heeft. Dus Europa wordt eigenlijk omringd door. Ja, je kunt zeggen alfamannetjes. die uh, die internationale wereldorde. waar Duitsland zo graag voor staat. Uh, op de een of andere manier uh, tarten. En die positie zit Merkel nu. En dat is eigenlijk helemaal geen prettige uh, positie. Nou, we hebben. deze uh, week. hebben we vier artikelen gelezen en die vier artikelen die moeten we natuurlijk nog uh, bespreken dat lijkt mij uh, van belang uh, ook omdat we natuurlijk uiteindelijk uh, moeten komen tot een uh, paper over de nieuwe Duitse kwestie en uh, daar staat nogal wat uh, in in de artikelen die wij gelezen hebben over de vraag van wat is nou die nieuwe Duitse kwestie en hoe kunnen we die oplossen als eerste wou ik uh, de Humboldt-rede van Angela Merkel uh, bespreken van haarzelf... die ze gehouden heeft in 2009. Dus dat is een jaar nadat die kredietcrisis uitbrak... maar nog niet zo ernstig was. Je zou kunnen zeggen een jaar voor de Griekse crisis. Uh, er, moest nog heel veel, uh, er zou nog heel veel ellende uh, komen. En je ziet ook, als je de reden van uh, Merkel leest... Uh, dat ze eigenlijk heel optimistisch uh, is over Europa. Dat ze ook een aantal principes neerlegt. En dat ze duidelijk geeft van, aangeeft van wat volgens haar het raamwerk is waarbinnen zij uh, wil werken. Die Humboldt-reden, er zijn nogal wat uh, bekende politici die die gehouden hebben. De eerste was Joschka Fischer in 2000. En Fischer heeft daarin voorgesteld dat uh, Europa of de EU moest komen tot een Europese grondwet. Uh, en eigenlijk is na die reden van Fischer is men inderdaad in Europa ook bezig gegaan met het ontwerpen van die grondwet. En dat is zoals bekend, is die grondwet uh, in 2005 door Nederland en Frankrijk uh, afgestemd. Maar vorig jaar uh, hield bijvoorbeeld uh, onze Nederlandse minister van Financiën die Humboldt reden uh, uh, in de, aan de Humboldt-universiteit de Humboldt uh, in uh, Berlijn. Oké, okay. uh, Merkel zet eigenlijk in die reden haar principes uiteen, uh, welke principes zij heeft voor haar uh, EU-beleid. En het eerste principe staat op pagina 2, uh, is dat Duitse interesses dus, en Europese interesses twee zijden zijn van dezelfde medaille. Dat zegt ze zelfs twee keer en het, dat is typisch een... CDU-beleid dat al door Adenauer was ingezet. Adenauer zag heel duidelijk dat het delen van soevereiniteit voor Duitsland van belang was, om soevereiniteit terug te winnen. Dus het was eigenlijk in, Duitsland, in Duits belang om, op, om samen te werken op Europees niveau. En dat idee is eigenlijk constant... ...binnen de CDU gebleven. En met name natuurlijk vanwege de Europese binnenmarkt... ...die voor Duitsland van uh, groot belang is. Maar er zijn wel meer argumenten voor. De Merkel zelf vindt bijvoorbeeld dat uh, de Duitsers met 80 miljoen... ...eigenlijk het Duitsland te klein is om een punt te maken in de wereld. Om echt zaken wezenlijk te kunnen veranderen. Maar dat de EU met inmiddels 440 miljoen... ...dus dat is 60 miljoen minder... Mensen minder omdat de brexit natuurlijk in januari heeft plaatsgehad, Maar toch de EU met 440 miljoen wel in staat is om, een, een, om, om zaken te kunnen veranderen. En uh, om een zekere machtspolitiek uh, uh, te kunnen uh, voeren. Uh, daarbij is natuurlijk uh, uh, wel van belang dat het volgens een aantal uh, uh, principes uh, uh, gebeurt. Nou inderdaad dat idee van... Duitse interesses en Europese interesses uh, gaan, gaan heel goed samen. Uh, dat betekent dus niet dat Duitsland altijd alleen maar Europese interesses nastreeft, maar dat is wel degelijk. Betekent dat ook dat Duitsland uh, zo af en toe hun nadrukkelijk eigen interesses in Europa uh, probeert uh, te verwezenlijken? Bijvoorbeeld van de Duitse auto-industrie. Um, een tweede principe wat Merkel uh, in haar uh, uh, toespraak uh, naar voren brengt, uh, is uh, belangrijk eigenlijk dat volgens haar de verdieping binnen de Europese Unie uh, bo gaat boven uitbreiding. Dus liever een verdieping van de Europese Unie uh, dan weer een nieuwe uitbreiding die tot... Uh, uh, een, een splitsing zou kunnen leiden. In, dat, uh, in op pagina 3 uh, zegt ze ook heel nadrukkelijk spaltungen in Europa sind mit mir nicht zu machen. Oftewel, zij uh, pro zal er altijd naar streven om de boel bij elkaar te houden. Dat is typisch een Duitse uh, politiek perspectief. Uh, Oost, West, Noord, Zuid, Duitsland zal er altijd naar streven om ervoor te zorgen dat de EU uh, al, met ...zo mogelijk met één stem spreekt. Dat is lang niet altijd mogelijk natuurlijk. Maar zo mogelijk wel. En uh, uh, dat is typisch uh, Duits beleid. Eigenlijk heel anders dan uh, uh, Frans uh, beleid. Een situatie zoals tijdens de Golfoorlog in Irak. Uh, ...waarbij uh, uh, du Duitsland en Frankrijk uh, uh, tegen de Amerikaanse uh, uh, inmenging in Irak uh, waren... ...maar uh, landen als Nederland en Spanje bij de Coalition of the Willing uh, behoorden... ...Polen ook trouwens, uh, wil zij uh, voorkomen. Uh, er moet eigenlijk uitgegaan worden van een zekere eenheid... ...zowel intern van binnen de Europese Unie als uh, naar buiten uh, toe... Uh, voor haar is eigenlijk ook heel belangrijk, uh, uh, nog even één ding trouwens over die, die uh, uh, verdieping. Uh, zij en, en het idee van de boel bij elkaar houden. Zij zegt daar ook dat ze erop tegen is om de Europese raad, uh, uh, of de, sorry, de, de eurogroep, zeg maar, uh, sterker te maken. Uh, en, en, en zij vindt dat... De 27 ministers van Financiën, dus ook de landen die niet bij de Eurogroep zijn, uh, eigenlijk tot besluiten moeten komen. Dat is heel interessant dat ze dat zegt. Want één, twee jaar later wordt die Eurogroep juist heel erg uh, naar voren gehaald. En heb je dus eigenlijk uh, toch te maken met een Europa van twee snelheden. Namelijk de Eurogroep die over de eigen, eigen lot, uh, met name natuurlijk de, over de Griekse. Uh, tragedie uh, beslist en landen buiten de eurogroep, zoals Groot-Brittannië en Polen, uh, die geen euro hebben en dan ook geen zeggenschap hebben over het beleid uh, en die ook aan op een of andere manier politiek afdrijven. Dus dat is iets wat heel duidelijk niet uh, in lijn is met wat ze heeft dat niet stand kunnen houden uh, zelf. Um, wij gaan snel over naar het derde principe van Merkel, wat uh, zij hier uh, verdedigt, zeg maar. Uh, en dat is het principe dat we niet moeten denken dat Europa een staat is. Eigenlijk zegt zij, we moeten zoveel mogelijk duidelijk maken dat Europa een onvergelijkbaar iets is dat uh, zeker niet als staat gezien moet worden uh, en dat dus zeg maar een nieuw experiment is dat uh, nieuw, opnieuw vormgegeven moet worden uh, en uh, dat nooit uh, te vergelijken is uh, met een federale staat of met een superstaat of met een lidstaat. Nee, het is een samenwerkingsverband tussen uh, 27 lidstaten op verschillende manieren en op verschillende niveaus Onvergelijkbaar eigenlijk met alles wat we in de wereld tot nog toe uh, hebben uh, uh, gezien. En dat is voor haar van belang. Want uh, zij is uh, tegen... Uh, Utopische vergezichten tegen het idee dat Europa een grondwet moet hebben en dat er een, een, zeg maar een, een toekomst is van een, van een Europese superstaat. Want dat, zegt zij, leidt alleen maar tot misverstanden. Wat wij moeten doen in Europa is actuele problemen oplossen. Dat past heel erg bij de stijl van Merkel. Over de toekomst, toekomstige vergezichten heeft ze het liever niet. Actuele problemen, dat is wat zij wil oplossen, zoals op dit moment de coronacrisis. Daar gaat ze hard voor aan het werk, om ervoor te zorgen dat dat uh, zo snel mogelijk uh, wordt opgelost, zo mogelijk. Want we weten natuurlijk niet wat er allemaal nog uh, uh, komen gaat. Als laatste eigenlijk uh, principe in, in, in haar uh, reden, dat zien we op pagina 4... Uh, uh, ...is uh, het principe wat voor haar heel belangrijk is, uh, dat de grondrechten in de EU uh, als politieke uh, kompas gebruikt kunnen worden om nieuw beleid uh, uh, te voeren. Die grondrechten vindt zij uh, van heel groot belang, omdat vanuit die grondrechten kunnen landen samenwerken met elkaar, maar kunnen ook de EU naar buiten toe vertegenwoordigen. Zowel naar binnen als naar buiten. En uh, haar streven is om dat zoveel mogelijk met één uh, stem uh, te doen. Uit deze reden spreekt nog een zeker optimisme en hoop dat dat ook... Uh snel goed gaat komen en uit de rest van de literatuur zien we dat lang niet alles uh, is uh, goed gekomen van wat zij uh, hier uh, bespreekt. Uh, we hebben net al, heb ik even uh, gezegd, dat uh, het, het idee dat alle 27 ministers van financiën binnen de EU evenveel zeggenschap hebben, is losgelaten. De, uh, landen van de euro, de, de, de, zeg maar die eurogroep, uh, zijn veel belangrijker geworden. In de praktijk lijkt er toch al een Europa van twee snelheden te zijn ontstaan. En op dit moment zou je bijna kunnen zeggen van drie snelheden. Want uh, Groot-Brittannië doet nog wel enigszins mee maar is al uit de EU maar het is nog heel erg de vraag hoe uh, welke vorm uh, dat uh, gaat aannemen en we zien dus ook dat uh, vanuit dit verhaal de brexit natuurlijk een extreem grote tegenvaller voor merkel moet zijn geweest als ook het afdrijven van polen en hongarije want die grondwaarden waar merkel het over heeft ja die lopen niet helemaal synchroon uh, met de vrije zone in, uh, uh, in, in Polen uh, die daarnet uh, is, is gecreëerd voor LHTB mensen. Wat natuurlijk ongelooflijk uh, gek is uh, eigenlijk. in ieder geval niet in lijn is met de Europese uh, waarden. Oké, okay, we hebben de hoemeldreden hebben we nu wel goed uh, besproken. Uh, ik ga nog even door met het bespreken van de drie andere artikelen en dan zijn we alweer klaar met dit hoorcollege uh, en uit die drie andere artikelen blijkt natuurlijk heel sterk dat de hoop van merkel om te komen tot een uh, uh, ja uh, tot tot tot een soort een, een intensieve europese uh, samenwerking uh, weliswaar onvergelijkbaar dan, uh, met alles wat we tot nog toe uh, in voorgaat gehad hebben op bepaalde momenten toch uh, ja tot grote teleurstellingen heeft geleid. Maar ik denk wel dat zij juist uh, in het huidige tijdsgefricht heel hard werkt... om uh, de verworvenheden van de EU, maar ook van de NAVO... en van al die internationale verbanden, Verenigde Naties, hoog te houden. In de hoop natuurlijk dat uh, die alfa-mannetjes die misschien een, een zekere bedreiging vormen... en daar zit er vooral eentje in uh, Washington DC in het Witte Huis... Uh, ja, ...dat die van voorbijgaande aard zijn. Het is natuurlijk zeer de vraag of dat zo is, want de kans dat Trump herkozen wordt is zeer zeker aanwezig. Onder de artikelen zat ook een artikel van mijzelf uh, uit uh, de, de internationale spectator van uh, Klingendaal... ...en dat ging heel nadrukkelijk over de Frans-Duitse as... Uh, het idee in Nederland eigenlijk is vaak dat die Frans-Duitse as iets magisch lijkt te zijn. En uh, dat uh, zeg maar als Frankrijk en Duitsland samenkomen, er plotseling heel veel uh, mogelijk is. Nou, de afgelopen jaren hebben we gezien dat Frankrijk en Duitsland maar zeer moeizaam samenkomen. En uh, dat er van dat idee van die Frans-Duitse verzoening, die natuurlijk wel uh, na de oorlog heel sterk aanwezig was, op dit moment niet zo heel erg veel meer uh, van over is en dat heeft voor een heel groot deel te maken, schrijf ik in dit artikel, met enorme stijlverschillen tussen Frankrijk en Duitsland en vooral natuurlijk tussen de Franse president Macron en de Duitse kanselier eh, Merkel. We hebben al gezien dat Merkel niets van vergezichten is, maar van het problemen oplossen die zich vandaag eh, uh, voordienen, op, op, op, die vandaag opgediend worden. Uh, Merkel is natuurlijk van het bij elkaar houden, de boel bij elkaar houden, dus oog hebben voor... Voor Oost-Europa, uh, voor uh, Nederland, ook geen makkelijk EU-lid op dit moment, uh, uh, voor Spanje, Italië uh, en zelfs ook voor Groot-Brittannië. Want uh, voor Duitsland is het van het grootste belang dat zeg maar, Groot-Brittannië als militaire macht in Europa uh, wel degelijk uh, dicht bij de EU uh, uh, blijft. Uh, terwijl Frankrijk en Macron al lang gaat voor een Europa van twee snelheden. Macron wil eigenlijk zo snel mogelijk integreren, ver, verdiepen eigenlijk, die eurozone versterken. En landen die daar niet aan mee willen doen, die uh, uh, is prima. Maar die kunnen dan later alsnog uh, uh, besluiten om daaraan mee te doen. En Macron heeft natuurlijk met al zijn redes en voornamelijk de reden op 26 september 2017 aan de Sorbonne-universiteit eh, over de toekomst van Europa, waar hij met zo'n tachtig voorstellen eh, kwam, eh, heeft Macron eh, eh, natuurlijk ook een zekere filosofische inslag, eh, waar hij vooral de toekomst van de EU wil eh, neerzetten, met grootse eh, gebaren eh, zoals eigenlijk hoort bij de Franse president. Hè. Die moet natuurlijk eh, toch ja, graag eh, groot inzetten, Eurozone versterken met een eurozone parlement, een eurozone minister en misschien ook een vaste voorzitter van de eurogroep. Het zijn trouwens oude voorstellen die Frankrijk vaker gedaan heeft, vatten onder een gouvernement economiek van de eurozone. Maar daar zaten nog een stuk of 76 andere voorstellen bij over meer integratie van Europa. Opmerkelijk is dat Merkel... ...extreem lang op zich liet wachten uh, met een antwoord op die soort bonnen. Dat had natuurlijk te maken met dat de coalitie nog gesmeed moest worden in 2017 en 2018. Maar dat had daarna eigenlijk ook mee te maken dat de CDU en de SPD, de nieuwe grote coalitie, daar niet zo heel veel in zag. En het had er waarschijnlijk zeker ook mee te maken dat er veel landen in de EU, uh, waarschijnlijk ook via stille diplomatie... Uh, al die plannen van Macron een beetje aan het tegenwerken waren. En het idee hadden van moet dit. Kunt, wat moeten wij met zoveel nieuwe stappen uh, richting een, een sterker uh, Europa? Uiteindelijk heeft het dus, dus uh, door stijlverschillen, maar ook door verschillen van politieke inzicht en natuurlijk ook van strategie, uh, he, hebben al die voorstellen van Macron, die hij op verschillende momenten en, en verschillende hoedanigheden uh, heeft gedaan. Ook hij had het trouwens over de oude van Minerva, die bij het, uh, uh, als de zon ondergaat, opstijgt in noodsituatie om de wereld te veranderen. Een uh, beeldspraak van uh, Hegel. Uh, hij was... Uh, Eerder dan Thierry Baudet daarmee. Uh, uh, al die filosofische bespiegelingen van Macron, die ook vaak gewoon twee uur op televisie uh, zich laat interviewen door uh, journalisten. Terwijl Merkel natuurlijk het liefst zo min mogelijk uh, zegt, alleen het noodzakelijke. Uh, het is duidelijk dat ze niet bij elkaar zijn gekomen. En dat heeft natuurlijk geleid ja, tot, tot, tot een zekere padstelling tussen die twee. En zoals ik schrijf in, uh, in dit artikel, denk ik dat Nederland er goed aan zou doen om te kijken van welke rol N Nederland zou kunnen spelen in de problematische verhouding tussen Frankrijk uh, en Duitsland. En dan denk ik dat Nederland is op dit moment erg op de Franse hand maar uh, ik denk dat ze de Duitse factor uh, niet... Uh, uh, ...moeten uh, vergeten. Um, een iets, uh, een beetje een vrij grondig artikel dat ik ook uh, heb meegegeven, uh, is afkomstig van uh, Matthias Matthijs. Uh, hij is Amerikaan, dus is misschien dat je Matthijs moet zeggen: uh, The three faces of uh, German uh, leadership. En uh, uh, uh, dat artikel. Uh, geeft heel duidelijk aan hoe uh, de positie van Duitsland in de wereld in de afgelopen jaren uh, uh, veranderd is. Uh, er werd vast veel beeldspraak van Duitsland uh, als een uh, slapende beer, als een Gulliver, uh, dat een, een soort Kleinmans zoekt, dus het zoeken naar, juist naar een positie van minder macht eigenlijk in Duitslands uh, belang zou zijn en vooral in de Oude bondsrepubliek, dat het een gentle giant zou zijn. Uh, en uh, wat ook wel vaak uh, gezegd wordt, dat is een uitspraak van Peter Katzenstein, dat het een uh, semi-sovereign state uh, is, die op alle manieren uh, gebonden is aan internationale verdragen in het buitenland, maar zeker ook aan allerlei uh, checks en balances in Duitsland zelf. Dus de macht van het Bundesverfassungsgericht, van de uh, van bijvoorbeeld de Bundesbank, uh, van de deelstaten. Er zijn allerlei uh, checks en balances in Duitsland, waardoor de Duitse regering echt niet zomaar de macht kan, uh, uh, naar zich kan toetrekken. Want Duitsland, de Duitse kanselier moet voortdurend met allerlei uh, partijen uh, uh, overleggen voordat er uh, besluiten uh, genomen kunnen worden. Dit artikel beschrijft eigenlijk de overgang van die semi-sovereign state... naar uh, wat ik, waar ik het net al over had, uh, de positie van Duitsland als reluctant hegemon... Uh, of als geo-economic power, uh, plotseling natuurlijk. En dat is eigenlijk de carrière van Angela Merkel, kun je dat zeggen in een notendop. In de loop van die jaren is Duitsland uitgegroeid... Tot ...tot een machtige, uh, machtig land in de Europese Unie dat wel degelijk uh, veel uh, te zeggen heeft. En uh, we hebben gezien dat uh, Matthias Matthijs uh, uh, daar uh, eigenlijk vrij kritisch kijkt naar die Duitse rol... Uh, op drie verschillende manieren. Dat zijn de drie, three faces. Uh, en de, het eerste uh, gezicht eigenlijk van, uh, van, van Duitsland, uh, wat Duitsland uh, liet zien, was dat van de kredietcrisis, uh, uh, waar, waar hij een naam voor heeft, die enforcer in chief, oftewel de leider die... Uh, echt nadrukkelijk macht heeft afgedwongen, namelijk bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Uh, en uh, voldoe aan alle eisen die wij u stellen, Griekenland, en dan krijgt u van ons leningen en anders niet. En zoals je hebt kunnen lezen, want nou, aan het einde van elk hoofdstuk geeft Matthijs een... Uh, e ...korte evaluatie en zie je dat hij daar eigenlijk heel erg kritisch op kijkt... ...want hij zegt dat daarmee niet zeg maar, de systeem, het systeem van de eurozone versterkt is... ...maar juist een zekere... ...ja, zeg maar, dus Duitsland gekozen heeft voor het vasthouden aan oude structuren... ...terwijl uh, er ook allerlei mogelijkheden waren om nieuwe structuren op te bouwen... Uh, ...en natuurlijk toch eigenlijk ook om meer te investeren. Dat is iets wat men in... ...de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië graag zag. Op allerlei terreinen werd verzocht eigenlijk om die economische vraag te stimuleren. En dat was nou net niet wat Duitsland wilde... ...waardoor de economie in Griekenland natuurlijk nog steeds uh, moeizaam is... ...en uh, nog steeds problemen uh, heeft. Tweede moment, heel belangrijk, is natuurlijk de Oekraïne-crisis uh, uh, in uh, 2014... Waar Duitsland uh, in een soort dubbelrol kwam, enerzijds natuurlijk geschokt uh, door de internationale orde die door Poetin zomaar omver geworpen werd. Daar moesten sancties voor komen, maar anderzijds was er toch ook een zekere economische... Afhankelijkheid uh, uh, van veel bedrijven in Rusland natuurlijk die, die relaties met Duitsland hebben. En andersom, Duitse bedrijven relaties met Rusland hebben. En natuurlijk ook van de invoer van het gas via de Nord Stream uh, Pipeline. Dus hier werd als het ware, zeg maar, de internationale relaties werden uh, opnieuw gefaciliteerd door Duitsland. En Duitsland speelde daar inderdaad een, uh, een belangrijke rol samen met Frankrijk in de onderhandelingen. Uh, met de leiders van Oekraïne en, en Rusland, volgens het Normandie uh, proces, uh, uh, hebben zij uh, uh, daar uh, uh, nou ja, veel uh, onderhandeld uh, en hebben ze eigenlijk voor gezorgd dat steeds toch de sancties uh, bleven bestaan, enerzijds, maar dat ...handel uh, en gastoevoer wel degelijk uh, uh, anderzijds nog mogelijk was. Uh, Duitsland had volgens Matthijs de uh, positie van de facilitator-in-chief. Faciliteren van internationale uh, relaties. En ook hier uh, is hij vrij kritisch over, omdat natuurlijk Duitsland steeds op twee gedachten hinkt. Uh, enerzijds sancties, maar anderzijds toch ook afhankelijkheid... Uh, en de laatste, de vluchtelingencrisis, ook daar is hij heel kritisch eigenlijk over. Uh, maar meer over het, om te laten zien dat Duitsland hier als machtsfactor toch gefaald heeft. In die zin dat ze de, dat Duitsland als goed weldoener, als benefactor in chief... Uh, veel vluchtelingen natuurlijk heeft binnengelaten, maar niet in staat bleek om Polen en Hongarije te overtuigen van het feit dat zij eventueel ook vluchtelingen zouden moeten opnemen. En die oneenigheid in Europa is nog steeds heel sterk, waardoor de Duitse positie eh, natuurlijk eh, ter discussie staat. Hè. Je zou dit een van de nieuwe Duitse kwesties kunnen noemen. Als laatste een heel recent artikel eh, van Jurk Lau in Internationale Politiek. Wat wij ook uh, hebben gelezen uh, voor deze week. Uh, wat eigenlijk toch een beetje somber is. Hè? Duitsland wordt om, omringd door uh, frenemies. Frenemies zou je kunnen zeggen. Dus een combinatie van friends die uh, op de een of andere manier ook... Enemy lijken te zijn. En daar is Poetin natuurlijk misschien wel het belangrijkste voorbeeld van. Uh, met name ook omdat uh, Poetin natuurlijk uh, door zijn optreden in uh, Syrië mede verantwoordelijk is voor nieuwe vluchtelingenstromen. En dat is natuurlijk ook heel recent in Idlib liep uh, uh, aan de hand. Uh, maar uh, Donald Trump uh, zou je ook een frenemy kunnen noemen, want die is uh, uh, natuurlijk is de NAVO uh, van groot belang uh, uh, voor Duitsland, uh, uh, maar uh, de manier waarop Trump met Europa omgaat, en met name met Duitsland, uh, is in zekere zin ook een uh, bedreiging voor die internationale wereldorde die Duitsland zo graag uh, uh, hoog uh, houdt. Jörg Lauw ziet drie grote schokken: 2014 Oekraïne, 2016 Brexit en Trump, maar ook en dat is interessant. 2019, het moment dat uh, Macron een eigen route lijkt te, uh, uit te stippelen door te zeggen dat de NAVO dood is. Uh, hersendood heeft hij gezegd. Uh, door te zoeken naar een uh, nieuwe relatie met Rusland, heeft hij ook aangekondigd. En uh, door de acceptatie van uh, Albanië en Macedonië als EU-lid... Uh, uh, kritisch uh, te, te bezien en eigenlijk dat gewoon tegen te houden. Uh, overigens met steun van uh, onze premier Rutte. Voor het eerst dat uh, Frankrijk en Duitsland zo openlijk uiteengedreven uit gedreven zijn. En het effect hiervan is volgens uh, Lau dat uh, nog nooit zoveel Duitse politici zich achter de NAVO hebben geschaard. Omdat de Duitse politici natuurlijk weten van ja... Oost-Europese landen uh, zijn zeer pro-Navo en pro-Amerika. En uh, willen we de boel bij elkaar houden, dan kan dat eigenlijk alleen maar onder die Amerikaanse paraplu. Maar Duitsland moet keuzes maken en zit voortdurend dus. Uh, ...met inconsistenties in het buitenlands beleid en moet daar eigenlijk zelfs enigszins uh, uh, tevreden mee zijn. Het kan haast niet anders in een wereld van vol omringd door uh, frenemies. Maar het belangrijkste uh, probleem wat Duitsland eigenlijk op het bord misschien wel lijkt te krijgen... ...is dat Frankrijk een Europees leger uh, wil en uh, st eigenlijk steeds minder in NAVO-verband uh, lijkt uh, te willen, terwijl uh, Duitsland wel degelijk uh, juist die Amerikaanse, die transatlantische band uh, uh, sterk wil houden. En dan zou het een strategische keuze worden, militair militaire keuze tussen ofwel uh, vazal van Amerika, om het maar zo te zeggen, of een Europees uh, leger en niets meer met Amerika hebben, maar dan Oost-Europa van zich af laten, uh, laten verwijderen. En dan hebben we dus voor de Duitse politiek Grote identiteitsproblemen eigenlijk, hè. van waar moet het uiteindelijk heen? En het enige positieve wat hij nog ziet, is dat met dank aan Trump Europa uh, zich realiseert dat uh, uh, de Europese buitenlandse beleid ook zonder Amerika voor moet krijgen en dat Europa in deze periode dus wel degelijk uh, in omboog is. Nou, hoe zit het nou met Merkel, een van de... Grote problemen in de afgelopen jaren is natuurlijk dat de coalitie, de grote coalitie, echt uh, niet uh, in rustig vaarwater is. Dus binnenlands is er veel onzekerheid, politiek uh, oneenigheid. Uh, natuurlijk ook nog eens met de opkomst van de AfD in verschillende deelstaten waar ook grote problemen zijn. Dit is bepaald een instabiele coalitie uh, en als je een instabiele coalitie in het binnenland hebt, dan is het de vraag of je dan ook wel consistent buitenlands beleid uh, kunt uh, voeren. En Merkel is dus, als we dus vanaf 2005, 2008 kijken, in een heel ander Duitsland en een heel ander Europa uh, terechtgekomen. En zij heeft uh, in 2016 alweer, uh, als ik het goed heb... Uh, zich kandidaat gesteld voor de, uh, uh, een vierde termijn. En dat heeft ze, als, als ik het goed heb, niet helemaal uit zeg maar, volle overtuiging voor zichzelf gedaan. Maar dat heeft zich vooral gedaan voor het land, om het maar even zo te zeggen. Het schijnt dat Obama zelfs op haar heeft ingewerkt en gezegd, jij moet in deze onrustige situatie je verantwoordelijkheid nemen. Nou, dat heeft ze geweten. Het is een bepaald... Uh, Onrustig en niet makkelijk. Ook haar eigen opvolging is een groot probleem. En we hebben nu dan weer, uh, na de, eigenlijk de zoveelste crisis zou je kunnen zeggen, de coronacrisis. Uh, dus haar laatste kanselierschap uh, is bepaald uh, niet makkelijk en rooskleurig geweest. We weten nog niet wat er gaat komen. Duitsland is bijvoorbeeld... En de tweede helft van dit jaar uh, voorzitter uh, van, van de EU. Dus als EU-voorzitter zou Duitsland eventueel met plannen kunnen komen om wel Macron tegemoet te komen. Maar dan is de oneenigheid met andere landen, zoals Nederland uh, aan de ene kant, maar Hongarije, Polen aan de andere kant, Italië als het gaat om de bankenunie. Elk land heeft wel wat. Uh, die zijn zo groot dat het de vraag is of dat nou een uh, groot uh, succes uh, zo uh, gaan worden. We hebben nog twee colleges uh, volgende week. Uh, het ene college gaan we eigenlijk in op die nieuwe Duitse kwesties, los van mevrouw Merkel, maar gaan we verder praten op wat zijn nou eigenlijk al die nieuwe uh, Duitse kwesties. En het laatste college gaan we in op de herinneringscultuur uh, en hoe eigenlijk de uiteenlopende herinneringsculturen in Europa uh, ...het misschien toe hebben geleid dat Europa ja, verder dat, dat het verdeeld raakt... ...en hoe het misschien mogelijk is om die herinneringscultuur toch weer naar elkaar toe te laten uh, groeien. Jammer dat jullie uh, er niet bij zijn, dat we niet uh, een, uh, in gesprek met elkaar kunnen gaan. Levendige discussies hebben we altijd... Maar dat is nu eenmaal zo en dit is uh, de manier waarop we nu onze colleges uh, voortzetten om uiteindelijk uh, een eindpaper te schrijven over een van die nieuwe uh, Duitse kwesties. En daarover onderhouden we ons en elkaar per mail. Dank jullie wel.